De eeuwenoude Christoffelkathedraal is de hoofdkerk van het Bisdom Hoermond en stadskerk van de stad Hoermond. Tien jaar geleden startte een totale renovatie. Een nieuw liturgisch centrum, nieuwe verlichting en verwarming, een bezoekerscentrum en vele prachtige glas-in-loodramen. Het laatste onderdeel van de renovatie is het orgel. Het oude orgel vertoonde zoveel mankementen dat voor een volledige nieuwbouw werd gekozen. Daarmee is twee jaar geleden gestart. Inmiddels is de windvoorziening voltooid. Er is een constructie gemaakt om alle onderdelen te monteren. Daarmee is het orgel half klaar. Wat nu nog rest zijn de pijpen. Het orgel bestaat uit drie delen. Hoog boven in de kast zit het bovenwerk. Dit wordt bespeeld met het bovenste klavier. In het midden zit het hoofdwerk dat correspondeert met de onderste speeltafel. Met de voeten bespeelt de organist het pedaal. De pijpen daarvan zitten achter in de orgelkast. In totaal zitten er ruim 2400 pijpen in het orgel. Die zijn onderverdeeld in registers. Ieder register bestaat uit 56 pijpen, voor iedere toon een pijp. Momenteel worden de 14 registers van het bovenwerk gevuld met pijpen. De eerste 100 zitten er al in en zijn bespeelbaar. U hoort ze in dit filmpje. We willen het orgel graag afbouwen, zodat we kunnen zeggen, onze kathedraal is nu echt klaar. Wij vragen om uw medewerking. Wilt u ook een orgelpijp sponsoren? De prijzen per pijp variëren van 50 tot 800 euro per pijp, afhankelijk van grootte en soort. De prijs van een heel register ligt tussen de 6 en 17.000 euro. Als u doneert, zal uw naam vermeld worden in een uniek boekwerk met een overzicht van alle sponsoren. We blijven u ook op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de bouw. Als u liever wilt overmaken, ga dan naar de website. Daar vindt u alle informatie om te doneren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.